Wil jij bijdragen aan een betere, slimmere bereikbaarheid en leefbaarheid van Flevoland? Of doe je onderzoek naar innovatieve mobiliteit? De innovaties van smart mobility en logistiek gaan snel. Flevoland wil deze ontwikkelingen optimaal benutten. We kunnen dit natuurlijk niet alleen. Samen staan we sterk. In 2016 hebben we tijdens de Smart Mobility-conferentie de input van de betrokken partijen verzameld. Dit hebben we gebundeld in het Smart Mobility-actieplan. In dit plan zijn onder andere ideeën uitgewerkt op het gebied van openbaar vervoer op maat in het buitengebied, slimme verkeerslichten en logistieke innovatie. De uitvoering van dit actieplan draagt in 2022 bij aan de economische groei en een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van Flevoland. In samenwerking met de markt, kennisinstellingen en overheden hebben we al een hoop gerealiseerd. Denk hierbij aan een actieve bijdrage aan het opzetten en uitvoeren van het MRA-programma Smart Mobility het haalbaarheidsonderzoek naar het testen van zelfrijdende voertuigen... en de profilering van Flevoland als innovatief logistieke knooppunt. Maar wat betekent dit voor de toekomst? Samen met jou gaan we concrete, op schaalbare oplossingen testen, implementeren en uitvoeren. Zo werken we samen aan een betere en slimmere bereikbaarheid en leefbaarheid van de provincie. Kortom, we gaan aan de slag met Smart Mobility in Flevoland.